Klimaatstrijd in crisistijd, waarmee we eigenlijk sinds de coronacrisis een serie online meetings en webinars voor en door de klimaatbeweging hebben georganiseerd. En dit doen we samen met een heleboel verschillende organisaties uit de klimaatbeweging. Het is een samenwerking tussen Extinction Rebellion, Milieudefensie, Fossilvrij Nederland, Code Rood, Internationale Socialisten, Greenpeace, Transnational Institute... Uh, en Maastricht voor uh, Climate. Uh, dus uh, dat is een hele inspirerende samenwerking. Uh, ik ben Nina en ik zal uh, vandaag uh, modereren in plaats van Kouter uh, die helaas uh, verhinderd is. Frank, een klimaatdichter uh, hier bij ons uh, die eerst iets uh, voor ons uh, gaat voordragen. Dus die uh, nodigt nu uit op het uh, podium. Goedenavond. Ik ga een aantal gerichte voordragen uit. De bundel waar ik op dit moment aan werk, die de introductie van het plot gaat heten. Het begon ermee dat ik een woord zocht voor de weg waarop jij en ik en zij kunnen lopen. Niet de startbaan waarop we alleen maar weer voortgejaagd. Toen ik merkte dat het verschil tussen die wegen was vervaagd, vond ik het later terug in de leerboeken. Dus drong ik mezelf naar andere vermoedens Ze voerden naar een open plek, waar de twee geschiedenissen aan elkaar kruisten. Ooit een oord dat uitliep op een punt, vlakbij waar de wateren op zich splitste. Wij stroomden er samen, om vrede te vinden en technieken te fluisteren door de bomen. De fabrieken te overstemmen met ons geheugen, te consumeren wat de kaarten ons hadden voorspeld. Zo stippelden we toch een route uit. We vragen onszelf nu hardop af. Wil je helpen met het bijhouden van de blok? Jezelf niet in de toekomst projecteren, op de kaart zetten. Volgens Mercator of Hugo de Groot. Zij vonden de globe en de economische vrede uit. Zij hebben het terrein genomen en het opgerekt en vervormd door het recht op duid. En zo de overgang naar het oorlogskapitalisme gegrondvest op het platte vlak. Daarom zoeken wij nu onnavigeerbaarheid. Geen gesloten of open zee, maar een obscure, ondoorzichtig voor ontdekking. Daar waar het plot is gestopt, zodat jij het gebied nadert. De relaties aan te gaan die in een rommelige verstrenging geven. de introductie van het probleem ze zei ik stotteren hebben ze me ze hebben me doen stotteren en niets meer wist ik toen zeker wat ik dacht te weten was plots het was alsof er plots problemen een hele wereld aan problemen opkwam die nooit waren gesteld of eigenlijk nee zich eerder niet aan uh, geopenbaard hadden er heeft zich iets voorgedaan dat me iets heeft gedaan en toen heb ik daarvan geprobeerd notus zelf iets vast te houden neer te krabbelen, het ging vanzelf eigenlijk, het werd zo'n gewoonte ik bedoel al die manieren waarop alledaagse transformaties onze omgeving beïnvloeden wanneer je vermaakt wat stuk of versleten was geraakt denk je niet aan grote revoluties of aan utopische plannen dit ene lapje is niet representatief zegt Anna Tsing, er is niet één groep of strijd die op zichzelf het kapitalisme zal kunnen onverwerpen toch is dat niet het einde van politiek, al die stukjes bij elkaar zijn latent gemeengoed doordat ze in elkaar grijpen kunnen ze gemobiliseerd worden voor een doel dat jullie delen vanzelf gaat het niet, wel door ze aan elkaar te stikken deze aaneenlassende stijl pas je ook toe op zoiets moeilijks als het organiseren van lichamen en tijd wat niets anders is dan het trekken en overtrekken van lijnen, het creatieve plant niet, het doorkruist dat heeft het gemeen met weven, tekenen, maar ook abstraheren toch wil je het aanvoelen, zodat tastbaar wordt met wie je verbonden bent, het spant erom we moeten steeds weer blijven samenbinden, niet vergeten wat de woorden hebben betekend soms weef je onregelmatige patronen, soms haal je ze weer uit wat je hebt gemaakt om opnieuw te beginnen zo is het ook als je spreekt. Het is iets levends. Geen samenspraak, want dat is eerder een voorbeeld van omsingeling in de taal. Het na elkaar wijzen. Nee, ik bedoel de prosodie die onbegrensd is, niet cirkelt. Overigens is deze wandel geen bekoorlijke tocht door de natuur. Het zijn proposities. Die wijzen niet op feiten omdat ze hard zijn, maar omdat ze een voorstel zijn. De wereld zo in te richten dat zich ervaringen voordoen conform het feit gericht op het vaststellen van het mogelijke op een veld in wetteren waar een bevrijdingsgrond voor gemodificeerde zaden was ontstaan en op dat veld stonden ze werden aangeraakt overspoeld keken elkaar aan, gebeurt dit echt? ik moest ineens denken aan het woord voor open plek in het bos waarna ik al zo lang zocht tot ik ineens op lichting kwam dus dit is een woord dat weinig nodig is, dacht ik plots licht stroomde toen heel mooi het gedicht binnen vanuit de tumult van de deeltjes en de woorden regen zich aan een in een keten bos werd vorst, werd forum, en klaarte clearing. helaas werd het kwetsbare onderkomen zo ook een gebonden oneinding het woord voor wereld al niet meer bos en ook geen aarde mijn gedachten dwaalden ontbost en ontheemd af naar de eerste keer dat er zo'n lichting ontstond. Doordat de bossen gegooid werden, wat de hemel voor de reuzen openreed. Ze begeerden haar en werden dakloos. Als ik dan lees over verhandelde vleermuizen, zie ik een continuum van periurbane plekken en primaire bossen. Voel ik het prijsgeven van onze longen. Snap ineens dat dieren zijn verstedelijk. Als mensen de open plek is oorlogsgebied geworden en een ruïne een monologisch litté, zo weten we, vrede moet je sluiten op deze wijze legt hij uit vormen zich langs natuurlijke weg tijdelijk open plekken in het bos waar allerlei dieren en planten gebruik van maken de afgestorven bomen dragen bij aan de zo gewenste toename van doodhout in onze bossen bovendien koloniseren allerlei jonge bomen en struiken die nu eens niet in het plantverband staan de open plekken lokale bomenstorsterfte draagt dus bij aan een grote natuurlijkheid van het bos zonder dat we daar iets voor hoeven te doen een teken van grote vitaliteit de farse is alleen dat de nota een natuurlijke bos bepleit met meer open plekken en dood maar dan wel alleen daar waar mensen beslissen dat het nodig is met andere woorden het, bot, het bos weet zelf niet wat natuurlijk is Alleen wij mensen weten dat. Deze benadering gaat ervan uit dat het bos volledig maakbaar is. en moet zijn alsof de auto autonome ontwikkeling door natuurlijke processen een verwaarloosbaar detail is. Want de werkelijke bedreigingen van de bossen komen van buiten, betoogt hij. De klimaatcrisis en de overmaat aan stikstof. Hoe moeilijk dit is om de vrede onder woorden te brengen, besef je... Als je onderzoek zich richt op de grote literatuur en een stevige zweng maakt weg van de leerdichter. Vrede in zijn concrete betekenis plaatst het ik binnen het bijbehorende wij. Deze relatie is in elke taalgemeenschap weer anders. Ieder wij is historisch gegroeid, lees je, beducht. Zo is er in het Maleis een inclusief en een exclusief wij. Terwijl het Westen ondenemoedig een veroverend wij introduceerde. Het verspreiden over de aarde, dat spreken we nu uit. Aarzelend, omdat je in aanwezigheid wilt spreken van dat wat je steeds dreigt te vernietigen. Nog een definitie van vrede, al is die dan verloren gegaan of gewaand. Daarom volg je nu alsnog na, in de hoop dat het gesprek tussen strijdende partijen een wending neemt. Het heette ook wel palaver. Nu nog bekend uit palaveren, redenkabelen, misleidende termen. Waar het om gaat is niet dat je reguleert, maar dat jullie er allemaal al zijn hier en nu. What's going on wordt geïntensiveerd. Is daarom geen reparatie meer, maar het uit. Je bedoelt niets anders is dan datgene waarvan we onterecht verstoken zijn gebleven. Zij die samengedreven en weggeveegd werden, kun je daarbij horen, ontrokken zich aan de arbeid, zoals de troepen het ongeregelde dat had zich als een gerucht verplaatste. Op zoek niet naar betere omstandigheden, maar naar de plaag aan de zwierwas uit lust voor felheid en vrede. Laat ons met rust. We proberen hier te leven. Dit alles nu vaag en slecht herinnert. Toch worden de losgevallen door dit manuscript heen gevlogen. nou heel erg uh, dankjewel dat was uh, Frank Keizer's van de klimaatdichters Frank zou je nog heel even hier naartoe kunnen komen om iets te vertellen over wat de klimaatdichters uh, eigenlijk zijn en wat jullie doen um, ja ik ben niet betrokken per se bij uh, klimaatdichters ik sta in een uh, bundel die zij hebben samengesteld uh, die uh, vorige maand is verschenen. Uh, daar ben ik op benaderd en dat is het eerste gedicht dat ik vandaag uh, voordoe. zij dus hebben een primeur ja, zoals ik zeggen. Ja, het wil zeggen. Uh, het, het is een beweging, een heel brede beweging van, van dichters die zich uitspreken over of tegen klimaatverandering. En uh, die bundel is verschenen bij Uitdrupperij vrijdag en heet uh, Zwemlessen voor Later. En, uh, ja, top. Ik nou, kan ik aanbevelen. Ja, heel erg, uh, dankjewel. Ik denk ook supergoed dat we allemaal dat soort groepen hebben die zich. Uh, uitspreken uh, op dit issue en taal is denk ik ook heel belangrijk. Ze hebben zelf uh, de afgelopen jaren echt de overgang gemaakt van klimaatsverandering naar het woord uh, klimaatcrisis. Uh, het panel van vandaag gaat over extreemrechts uh, en de klimaatbeweging. Ik denk uh, nou de afgelopen maanden heel erg, uh, ons heel erg hebben laten zien hoe relevant uh, en belangrijk dit eigenlijk is omdat we steeds grotere ja, normalisering en bredere verspreiding van complottheorieën en andere extreemrechtse uh, ideeën zien die ons steeds meer ook confronteren uh, op dagelijkse basis. En we hebben natuurlijk ook een uh, paar weken geleden de uh, fysieke intimidatie gezien van de anti piet activisten uh, bij, bij hun demonstraties uh, bij de intochten. Uh, en natuurlijk hebben we ook allemaal van dichtbij meegemaakt. Hoe koud er, waar we allemaal lang mee samenwerken... Ja, eigenlijk volledig het uh, slachtoffer werd van een uh, uh, islamofobe haatcampagne nadat zij uh, bij GroenLinks uh, op de lijst uh, kwam. Uh, dus ik denk super veel uh, belangrijke en relevante onderwerpen om het over te hebben met elkaar vanavond. Uh, hoe gaan we hiermee om en hoe bieden we eigenlijk een strijdbaar antwoord hierop uh, als klimaatbeweging? Uh, en om het daarover te hebben vanavond hebben we uh, drie sprekers. Uh, uh, uitgenodigd. Uh, om te beginnen uh, is dat Hans uh, Spijker. Ja, je kan op het uh, podium uh, komen zitten. Ja, daar. En jullie kunnen misschien allemaal uh, online uh, voor hem klappen. Hij zal het niet uh, horen, maar uh, het is altijd leuk. Uh, en uh, Caitlin van uh, KUZP. Oh, cool. yeah. <laughs> uh, en verder hebben we nog online bij ons aangesloten vanuit Duitsland uh, Frida van uh, Ende Gelände. Ik weet niet of het mogelijk is of jullie haar zien, maar ik kan ze even zwaaien. <laughs> <Doei>. <laughs> uh, en voor haar hebben we dus eigenlijk uh, de vertaling opgezet waar jullie ook uh, de vruchten van kunnen plukken mocht je het uh, willen gebruiken. Uh, nou, Ik had het net al heel eventjes over... Eigenlijk ja, de fysieke intimidatie die we de afgelopen weken uh, ja, hebben meegemaakt bij de KZP-demonstraties, uh, die jij ja, denk ik ook, Katelyn van dichtbij uh, hebt meegemaakt. En Katelyn is niet alleen uh, actief bij KZP, maar ze, is ook, uh, ze komt ook op voor water- en landrechten voor inheemse mensen uh, in uh, Suriname. Uh, maar om te beginnen wilde ik het heel even hebben over uh, ja, hoe jullie dat ervaren uh, als KOZP, wat jullie allemaal precies mee hebben gemaakt. Uh, nou, de afgelopen jaren denk ik, maar ook ja, hoe dat over de jaren heen uh, uh, is veranderd. Um, ja, de afgelopen tijd. Wat we eigenlijk zien is uh, uh, dat hoe, hoe minder Zwarte piet in Nederland is, hoe groter het geweld wordt. Uh, en, en hoe meer agressie daar ook bij komt, met de piek in Maastricht dit jaar. Uh, dat was weer een nieuw dieptepunt uh, na de blokkeervriezen. Ja, want en, wat gebeurde er precies uh, in Maastricht, voor de mensen die het niet hebben meegekregen? Ja, goeie mm -hmm. vraag. Uh, nou, wat er in Maastricht gebeurde was dat we... Mm, hadden een demonstratie aangekondigd. Uh, en via de pers was al gelekt dat dat op het Vrijthof zou zijn, dat is een best wel prominente locatie in Maastricht. En we proberen de autoriteiten aan te helpen herinneren van hey, zijn jullie goed voorbereid? Krijgen jullie de, uh, de mobilisatie mee die wordt ingezet uh, vanuit de rechtse hoek? Uh, en daar, ja, daar bleken ze wat later pas echt licht van gekregen te hebben waardoor we op het laatste moment moesten verplaatsen van locatie. Uh, en dan heb ik het echt over twee uur voordat de demonstratie zou beginnen. En mensen vanuit het hele land al af waren gereisd om uh, naar het toe uh, te gaan. Uh, dus dat konden we niet op tijd voldoende communiceren naar de mensen die zouden komen. En je weet ook niet precies wie er komt. Uh, het is niet dat we iedereen's telefoonnummer hebben of zo van alle demonstranten. Dus uh, daardoor was er een groepje dat wel op de juiste uiteindelijke locatie was en er was een groepje dat op het Vrijthof was beland en, en die onder politiebegeleiding geëscorteerd werd naar uh, het Forum Mozae en ja ik ik reed onder begeleiding van van uh, autoriteiten naar het Forum Mozae en we reden langs het Vrijthof en het stond daar gewoon echt vol met honderden mensen die uh, de, de demonstratie eigenlijk wilde blokkeren. En dat groepje dat uiteindelijk daar is weggehaald, die werd ook echt belaagd met bier, eieren... aan de haren getrokken... Uh, ja, er werden apengeluiden gemaakt, uh, allerlei racistische... Uh, ja... Haat werd over ze uitgekotst, <laughs> eigenlijk. En uh, toen waren we uiteindelijk op, uiteindelijk op het Forum mosaïe En... Ja. Binnen tien minuten zijn we echt omsingeld door honderden mensen. Een schatting is duizend mensen, vijandig publiek. Die van stenen tot glas, tot bier, tot eieren. Uh, en dan heb ik het nog niet eens over alle racistische dingen die werden geroepen. Uh, wat we allemaal naar ons hoofd kregen. En daar stond een heel dun lijntje er mee tussen. Uh, en toen zijn we uiteindelijk met een bus uh, afgevoerd naar een geheime locatie om even veilig onderkomen te hebben en dan vanuit daar weer te kunnen verspreiden. Dus dat was uh, de demo in Maastricht dit jaar. Ja, heftig. Mm -hmm. Ja, en dat uh, zie je dat als een groter dieptepunt in opzicht van de intimidatie die voorafgaande die vorige jaren hebben meegemaakt? Ja, ik denk dat het grootste dieptepunt daarvoor was de blokkeervriezende aanslag in Den Haag. Uh, en de... Dit was een grote dieptepunt omdat het zo massaal was. En dat mensen daar ook trots op waren. En dat er uh, opnieuw... Uh, racisme, niet, uh, racisme is gewoon een, een misdaad. En er wordt, het wordt aangevlogen door autoriteiten van... Oh ja, we moeten toch met die mensen in gesprek blijven. En misschien moeten we met elkaar dialoog aangaan. En misschien moeten we die groepen samenbrengen. Het is gewoon absurd. Uh, dat het niet wordt gezien als bijvoorbeeld... Ja, wanneer er een feministische demonstratie zou zijn en er zouden heel veel mannen op die manier intimideren. Uh, die, die demonstratie intimideren, dan zou niemand denken van, oh, misschien moeten we gezellig met die twee groepen om tafel gaan zitten. Dus uh, ja, dat was wel echt een absoluut dieptepunt en dat mensen daar trots op waren ook. Ja, ja heel erg dankjewel voor die ervaringen. Uh, en vervolgens wilden we doorgaan eigenlijk naar de ervaringen ja, van, uh, vanuit Duitsland. Uh, en daarvoor hebben we Frida, Frida is actief uh, bij Ende Gelende, uh, die via burgerlijke ongehoorzaamheid uh, strijden tegen de uh, bruinkoolwinning en uh, klimaatontwrichting. Uh, dus ja, ik vroeg me af Frida, wat jullie ervaringen in, de, in Duitsland zijn uh, met extreemrechts uh, en in het specifiek uh, de klimaatbeweging. Hi. Um, hi. Uh, thanks for the introduction. Also, thank you, Caitlin, for your first input. Um, so I'm going to talk a little bit about the German far-right and then I'm going to delve further into climate activism and um, their links to the anti-fascist movement, which has grown in the last few years. So basically in the recent years, there's been like this new right-wing populist party um, in Germany called the uh, AfD, which is called the alternative for, German for Germany. And they've been really mobilizing like a lot of voters and they've become this very strong opposition to centrist politics in some counties, like sometimes even stronger than, or a lot of the time stronger than, the leftist movement, and also the green movement, which to us is pretty terrible. Um, and they've been really particularly dangerous to the climate movement because, first of all, in the media, and second of all, also like physically um, in like direct contact. Um, if, you, if you think about the media, they um, are very strong climate deniers and they call all like climate protests, like Friday for Future. They're saying just young people, pupils being like used for politics, basically. you know, All saying like, oh, there's these poor kids and they're just being instrumentalized and um, just shoved around to push through this like leftist agenda. And they've been verbally attacking uh, Greta Thunberg, They've been trying to have the strikes forbidden. They've really been working very strongly against the climate movement. Um, since the climate movement in Germany has become stronger, the climate deniers have become stronger as well, which is pretty, um, well, terrible for us. Because in reality, this means all this talk and all this populism means that um, when we do our actions as Endegeländer, it becomes dangerous for us in a way. because one of the coal mining regions uh, that we go into, where we block the coal mines with like one to two thousand people is like this area that's very highly dominated by um, the AFD. And we've been there two times, once in 2016 and the other time in 2019. And in 2016, we have been also, Like you guys, we've been attacked with like bottles, we've been attacked with fireworks and there was this like group of Nazis that would storm the climate camp and beat up people with like metal poles. It was pretty intense. And so after that happened, um, we really thought about, we were very intimidated and we thought about, okay, should we go back there? And so in 2019 we went back there again, and also there was this like very strong far right mobilization against us. Um with like people uh putting up banners, proposing to smash Endigalander, and also like right-wing um um police officers, like forming alliances against us, basically. Um, so to counter that we um, started growing like heavy ties with the anti-fascist movement, which has like, helped us in a lot of ways. In this particular situation in 2019, when we went back there and we knew there were going to be Nazis, we knew there were going to be right-wing people, we had um, anti-fascist groups that, first of all, would physically defend um, our action and would also monitor our actions. Um, in beforehand like um seeing what's going on in the right-wing network networks and using like anti-fascist research methods to really find out who would who we can form coalitions with who we can't talk to stuff like that um and since that um really worked, us, worked out well for us. The anti-fascist and the climate movement really has, they've been learning a lot from each other um, last few years. Like um, they've been growing together through climate camps with like anti-racist, anti-fascist themes or topics or, we have been learning from the anti-fascists how to do more civil disobedience-like actions where the anti-fascists would learn more about our like our communication our organizational structures so it's been it's been getting better definitely and um also the people that um would go to our actions to like endegelander actions would also go to Well, first of all, they were going to a coal mine and the next summer they would block Nazis in uh, the next city, basically. So the connections between that have been um, growing stronger. And I think what we have also found is that we really need those like broad societal alliances to work against fascist movements. So we've been trying to build up connections that are more intersectional that will combine Um, Anti-racist, anti-fascist en feminist movements to, um, to work against this uh, union or against the rise of the far right. That's so much for me. Thank you. Ja, heel erg dankjewel voor de uh, ervaringen uit Duitsland. Uh, als laatste panelist vanavond hebben we Hans uh, Spijker van Internationale Socialisten. Uh, ook actief uh, als klimaatactivist en ik denk als een van de weinige Nederlandse men mensen haalt altijd een oogje in het zeil bij extreemrechtse uh, uh, uh, media, wat ze zeggen, wat hun ideeën zijn uh, en hoe ze zich uh, organiseren. Dus ik ben heel benieuwd uh, naar wat jou... Uh, ...analyse is van uh, extreem rechts in Nederland op het uh, moment. Ja, dankjewel voor de introductie Nina. Uh, ook heel erg bedankt uh, Frida en Caitlin voor jullie uh, indrukwekkende verhalen. Ook natuurlijk weer altijd schokkend om die uh, ja, directe confrontatie met extreem rechts te horen uh, in Nederland. En ik, dat is eigenlijk ook precies waar ik het nu even over wil hebben. Over eigenlijk de wijdverspreidheid um, van extreem rechts gedachtegoed. In Nederland. Dat is natuurlijk hè, wereldwijd te zien. In Duitsland, zoals hier al werd besproken. Maar ook in Spanje, met een opkomst van een partij als Fox. Uh, we hebben in de Verenigde Staten natuurlijk Trump en uh, fascistische bewegingen als de Proud Boys gezien. Maar ook in Nederland zie je, zeker in de afgelopen twee decennia. dat er een soort van wildgroei is aan extreemrechtse mediaplatformen, onder andere heel sterk. Uh, we kennen natuurlijk allemaal uh, het tuigen van geen stijl. Maar ook bijvoorbeeld meer recent uh, is er een aspirant omroep uh, voor de NPO uh, opgericht, Ongehoord Nederland, die binnen vrij korte tijd 50.000 leden heeft kunnen krijgen voor een platform dat zich eigenlijk alleen maar ja, uh, uh, bezighoudt met het verspreiden van klimaatontkenning, haat tegen anti-racisme-activisten, uh, uh, haat tegen migranten, het verspreiden van complottheorieën zoals omwolking, cultuur, marxisme, uh, et cetera. Dus dat zien we. We zien natuurlijk ook uh, die wijdverspreidheid van extreem gedachtegoed in Nederland geuit worden in het ontstaan en in het groot worden van politieke partijen als de PVV van Geert Wilders. En Forum voor Democratie van uh, Thierry Baudet, dat uh, sinds de afgelopen crisis een nog explicieter, neofascistische uh, profiel heeft gekregen. En een partij die uh, een, een neonatie die in eigen WhatsApp groepen allerlei antisemitische teksten uit hadden, hebben gepromoveerd naar een hoge positie in hun eigen partij. En zo gaan ze om met neonatieteksten teksten in hun eigen gelederen. Uh, en we zien natuurlijk ook in Nederland een steeds extreemere vorm van... Online intimidatie, bijvoorbeeld via Twitter. Uh, jullie zijn allemaal wel het uh, neonazi-account Visier op links bekend. Die activisten uit de antiracismebeweging, KLZP-activisten hebben er heel erg mee te maken. Die gedokst worden, waarvan uh, voor achternaam uh, worden verspreid werkgeveradressen. Zodat uh, uh, extreemrechtse uh, activisten als het ware worden verleid om die mensen eens een keer een bezoekje te brengen. Met uiteindelijk natuurlijk het doel om die mensen die zich inzetten tegen uh, racisme, tegen migranthaat, tegen islamofobie, om die definitief definitieve zwijgen op te leggen. En we zien natuurlijk ook offline hoe dat zich manifesteert in gewoon echt geweld tegen, uh, nou ja, Katelyn vertelt het net, wat er gebeurt in Maastricht en wat er gebeurde natuurlijk al een aantal jaar geleden in Eindhoven met mensen die uh, niet alleen racistische leuzen uiten, maar ook met eieren en stenen gooiden. En ik denk dat het ook belangrijk is om vast te stellen, is dat we niet alleen zien dat antiracismeactivisten, activisten, eh, moslims eh, in het middelpunt van eh, dat soort intimidatie komen te staan, maar ook in steeds toenemende mate klimaatactivisten. Ik kijk eh, de afgelopen week bijvoorbeeld op Twitter en ik zie gewoon namen voorbij komen van mensen waarmee ik zij aan zij heb gestaan tijdens eh, Extinction Rebellions demonstraties, weet je wel? Um, en dat niet alleen, ook mensen die zich buiten die sociale bewegingen uh, bewegen, academici, uh, worden om zelfs het minst ja, expliciete antiracisme al verdacht gemaakt. En ook iemand als Weerman Gerrit Hiemstra, die uh, tegen Baudets klimaatontkenning inging op Twitter en vervolgens riep Baudet op om uh, uh, die Gerrit Hiemstra te ontslaan. Nou, op die manier uh, uitzicht dus die intimidatie, zowel offline als online. Uh, en ik denk specifiek over de klimaatbeweging en extreemrechts, dat je in Nederland ziet uh, dat uh, extreemrechts en extreemrechtse partijen zoals Forum voor Democratie uh, en de PVV uh, inherent vijandig zijn ten opzichte van klimaatgroepen en klimaatwetenschap überhaupt. Ik bedoel, het is niet alsof ze naïef zijn over het bestaan van een klimaatcrisis of dat ze zich daar nog wat meer moeten in verdiepen. Nee, ze wijzen die radicaal af. Um, en dat doen ze onder andere door uh, daar een hele hoop uh, netwetenschap tegenin te brengen. Je ziet bijvoorbeeld hoe uh, Thierry Baudet uh, en, en Geert Wilders de uh, bevindingen van een uh, klimaatontkenningsdenktank als Clintel. Um, dat ze daar vaak de bevindingen van aanhalen om te zeggen van, nou zo zit het echt. Uh, meer CO2 in de lucht is beter voor de plant, want planten houden van CO2, weet je wel. Van dat niveau is het echt. Nou ja, dat soort clubs zoals uh, Clintel uh, die worden op zich door de fossielindustrie niet direct heel erg gesteund. Maar halen een hele hoop nou ja, klimaatontkenningsartikelen uh, uh, uit, uh, uit de Verenigde Staten, die zelfs het waren uh, recyclen um, en hergebruiken. En in de Verenigde Staten heb je wel veel duidelijker bijvoorbeeld clubs als de Heartland Institute, die vet worden gefinancierd door de fossiele industrie. En uh, ja, die eigenlijk alleen worden betaald om vooral heel veel verwarring en uh, een soort van ander perspectief op iets wat zo evident is als de klimaatcrisis te presenteren. Um, even kijken wat ik meer kan zeggen. Nee, um, ja en die verdachtmakingen uh, die houden niet alleen uh, de beginnen niet of die eindigen niet bij het ontkennen uh, van klimaatwetenschap, maar ook klimaatactivisten zelf uh, worden ja, als een soort van onderdeel uh, afgeschilderd van een groter complot. Hè? Thierry Baudet die noemt de klimaatbeweging een watermeloenbeweging groen aan de buitenkant, maar of communistisch rood aan de binnenkant. En zo worden ze afgeschilderd als een, uh, uh, een beweging die het eigenlijk ja, die, uh, vijandig staat ten opzichte van het Nederlandse volk en die volgens, nou ja, voorman van vorm voor Democratie, dus uh, het leven van uh, mensen tot in de kleinste puntjes wil reguleren. En nou ja, goed, ik denk dus dat die vijandbeelden van onder andere nou ja, van, van onder meer nou ja, moslims, antiracismeactivisten, maar dus ook in steeds toenemende mate klimaatactivisten, ook uh, ja, echt een lijfelijk gevaar is voor klimaatactivisten. En dat zei ik al aan het begin van mijn praatje, bijvoorbeeld zie je dat nu in steeds toenemende mate met uh, het doxen van mensen die uh, onderdeel van de, uh, van de strijd voor internationale klimaatvaardigheid uh, uitmaken. Dus uh, ja, heel belangrijk dat we het hierover hebben in de klimaatbeweging. En ik denk ook dat we zeker uh, um, nou ja, heel erg goede lessen kunnen trekken uit wat Frida zoal heeft verteld over uh, de, haar ervaringen in Duitsland met de AFD. Ja, heel erg bedankt uh, voor deze bijdrage. Ik denk inderdaad heel veel om het uh, over te hebben. Aan de ene kant, uh, wat is extreemrechts? Uh, wat zijn hun ideeën en hoe organiseren ze zich? En aan de andere kant ook, uh, waarom is dat een bedreiging voor ons en hoe bewapenen we ons uh, ja, tegen uh, ja, die steeds verder wordende normalisering van uh, extreem rechts. Uh, en we willen eigenlijk eerst nog beginnen uh, met een kleine, um, kleine oefening waarin ik eigenlijk benieuwd ben naar wat al jullie ideeën van de mensen die online aanwezig zijn, uh, zijn over uh, extreem rechts. Uh, en daarvoor hebben we een uh, mentimeter die als het goed wordt, wordt in de chat wordt gedeeld. Uh, en daarin hebben we twee vragen voor jullie. Namelijk, uh, waar denk je aan bij extreemrechts? En wat draagt bij aan de normalisering hiervan? Uh, en zo gaan we allemaal woorden hiervan uh, verzamelen. Ik zie nu dat volgens mij de verkeerde mentimeter is uh, gedeeld. <lacht> ja, die komt op een later moment uh, terug. Ik, ik zoek die eerste, dus met de twee... Um, waar we het samen twee woordwebs uh, gaan uh, maken. Uh, om eigenlijk te begrijpen, ja wat is, uh, waar denken wij aan bij extreemrechts? En hoe kan het dat dit zo erg genormaliseerd is uh, over de afgelopen periode? Is het inmiddels gebeurd? Ja, Oké, okay, nou ik ben heel benieuwd. <laughs> <Ik ook. laughs> Nou, er is nog niks binnengekomen hier. Of wel? Is dat heel klein? Ah, Racisme? Ja. Waar denk jij? Um, <laughs> ja, hoe zou ik het ja. zeggen? Totale vernietiging van democratie. Oké, okay, ik zal het even iets harder zeggen. Uh, Hans zei totale vernietiging van uh, democratie. Wat zou jij uh, invullen, Caitlin? Uh, haat. Ja, haat, ja. Brainwashed, fascisme. Um, ik kan even. Uh, verwarring. Kevin uh, zegt uh, verwarring, die kan ik daar nog niet. Uh, ertussen zien staan. complottheorieën. En we hadden volgens mij ook nog een andere Mentimeter over de normalisering van. Uh, FGN. Of zijn mensen nog te druk bezig met deze invullen? Nou, waarschijnlijk Ze te veel dat wij het niet meer kunnen lezen vanaf hier. Ah, geweld. Intolerantie, geweld. Middenklasse reactie. Anti-links, middenklasse reactie, <laughs> anti-vakbond, natiegeweld. Angst. Angst vind ik een goede intolerantie. Laatste stroham voor het kapitalisme, zie ik staan. Volgens mij dat is ook een goede. Intimidatie. Ja, zouden we ook naar die volgende kunnen gaan? Benieuwd of mensen die al hebben ingevuld. Nou, de tweede vraag is dus, wat draagt bij aan de normalisering van extreem rechts? Kijk, ik ben ook wel uh, benieuwd wat jullie hier voor kort zouden invullen in een Mentimeter. Geweld? Uh, politiek en instituten. Ja, de politiek en de... Gevestigde instituten. Me ja, gevestigde media ook. Snappelingsreactie, zegt ook iemand. De media zwijgen van. Kan ik ja. lezen? Het is voor ons een heel moeilijk om dit te lezen. Trump, Trump voor de verdediging, Twitter, <laughs> ook een goede. Zwijgen van andere politieke partijen. Ja. Angst weer. Ja. Niet uitspreken. Ja, goeie. En uh, media staat hier nu ook uh, volgens mij als grootste. Dat betekent dat die als uh, meeste uh, wordt uh, mm -hmm. uh, is ingevuld uh, door de mensen die uh, online aanwezig zijn. En ik ben wel benieuwd, uh, Hans, wat jij ervan eigenlijk van... Uh, ja, wat jouw analyse is van de rol van de media uh, hierin? Ja ik bedoel dan, dan denk ik dat je het meteen moet vernauwen naar de laat ik zeggen gevestigde media, de, de, de grote dagbladen, uh, tv-programma's en radioprogramma's en wat je daarbij ziet is dat in de afgelopen, nee, laat ik weer zeggen twee decennia vooral, je ziet dat ook hè, sinds uh, bijvoorbeeld de moord van Pim Fortuyn en Theo van Gogh dat er steeds meer kritiekloos een podium wordt geboden aan uh, overtuigde racisten, extreemrechtse lieden zoals bijvoorbeeld een Baudet die in uh, een, een praatshow bij Jinek bijvoorbeeld mag aanschuiven met een klimaatwetenschapper. Twee gelijken als het ware om zo zijn onzin te verspreiden en eigenlijk een soort van kritiekloos podium krijgt om dat te doen. En tegelijkertijd zien we ook hoe in dagbladen uh, kranten als de NRC, dus niet alleen de Telegraaf, maar ook de NRC, de Volkskrant... Ook columnisten echt onderdeel zijn van dat extreemrechtse gedachtegoed. Uh, uh, ja Complottheorieën over cultuurmarxisme en omvolking een uh, gemeengoed proberen te maken. Iemand als Chris Rutten Frans bij de Volkskrant heeft daar bijvoorbeeld een heel belangrijke rol in gespeeld. Dus op die manier zie je eigenlijk dat hey, de, de, de gevestigde media iets wat we zouden vertrouwen, iets wat zich erop voorstaat, betrouwbaar te zijn... Dat ze meehelpen met het creëren van spookbeelden over uh, migratie, moslims uh, en uh, zaken als, uh, nou ja, een, een klimaat, uh, de klimaatcrisis helpen, uh, ja, daar vertwijfeling over helpen creëren door nou ja, ontkenners uit te nodigen en die een podium te bieden. Ja, ik denk zelf ook dat we dat heel goed zagen bij uh, wat er rondom Kouter uh, gebeurde, die te maken kreeg met de islamofobe hetsen, waar je me eigenlijk in alle grote kranten... Waar eigenlijk de vraag werd gesteld, waar ze, op, waar ze inging op die aantijgingen uh, van extreemrechts. In plaats van dat ze eigenlijk lieten zien van ja, er is hier gewoon één iemand die een geschiedenis heeft van extreemrechtse uh, uitspraken. Uh, die zonder ook maar enkel uh, daadwerkelijk bewijs uh, haar in een uh, zwart daglicht uh, uh, zet. Nou, je, je, bedoel, je ziet het nu ook gewoon met eh, visie op links. Een account dat ervoor zorgt dat. Uh, mensen worden geïntimideerd met fysiek geweld worden geconfronteerd. Dat wordt als bron aangehaald door nu.nl, door de NOS. En uh, wat dat account zeg maar, verspreidt aan informatie, dat wordt als een echt nieuwsbericht opgepikt. In plaats van inderdaad naar de bron en de afzender en de bedoelingen daarachter te, te kijken. En de bedoeling is natuurlijk om mensen het zwijgen op te leggen. Om ze te intimideren om ervoor te zorgen dat dat geluid verdwijnt. Maar je ziet aan de um, Nederlandse media, en daar is ook veel kritiek. Op. Ik ben benieuwd hoe uh, Frida daarover denkt. Maar er is veel kritiek op vanuit buitenlandse journalisten. Uh, het lijkt bijna of, alsof de... Uh, Nederlandse media een media instituut is, van, instituut is van een welvarend land. Omdat ze zich kunnen permitteren om geen onderzoek te doen. Uh, en niet die diepgang op te zoeken. Uh, ja, omdat ze niet de noodzaak voelen dat dat er dingen op het spel zijn. Of dat er, dus ze kunnen er kantjes vanaf lopen. En ik denk op het moment dat, je ziet ook op het moment dat journalisten zich dat realiseren, uh, dan gaan ze heel anders om met hun vak. Uh, dus ik denk dat dat... Uh, echt de gedegen het vakmanschap, de ambacht van de journalistiek... Uh, enorm is uitgekleed in Nederland. Ja, en jij noemde net ook uh, de rol van de gevestigde... Uh, politiek en de instituten, uh, Caitlin, mm -hmm. kun je daar iets uh, meer over vertellen? Ja, zeker. Mm -hmm. um, ja, media is een onderdeel van dat gevestigde instituut. Um, en ik, ik, je hoort dingen binnen de politiek die, uh, die, die Pinfoortijn zijn. En toen waren we daar nog uh, gechoqueerd over en nu zijn het. Um, ja, ook linkse partijen die soortgelijke uitspraken kunnen doen over bijvoorbeeld vluchtelingen. Uh, vluchtelingen. Um, en uh, uh, maar ook gewoon instituten, dat er, dat er niet structureel wordt gekeken van, oh, hoe, hoe opereren we onze praktijk eigenlijk en hoe is dat schadelijk voor onze directe of verdere omgeving? Uh, hoe uh, behandelen we onze, onze mensen intern? Uh, is dat wel divers genoeg? Is het wel toegankelijk voor iedereen? Uh, is het wel een veilige werk- en leeromgeving? En als ik alleen ook al kijk naar overheidsinstituuten, is dat lang niet altijd het geval en dat is... Ja, die zouden het president moeten zijn voor een gezonde samenleving, dus juist... Als werkgever zouden ze daar uh, uh, zich heel erg voor in moeten zetten en dat, dat gebeurt gewoon niet. Ja. Um, ik zie Hans dat jij uh, wil reageren, maar ik wil eerst heel eventjes uh, kort korte bijdrage van Frida over ja hoe dit, hoe het eigenlijk met die normalisering staat in Duitsland en wat jij ziet als uh, uh, ja belangrijke krachten daarachter en daarna wil ik graag wat vragen vanuit de chat en uit de zaal dus als je die vragen hebt uh, denk erover en uh, stel ze in de Q&A dan kunnen we mensen aan het woord laten even kijken of we Frida hier kunnen krijgen is volgens mij aan het praten, maar wij horen haar helaas niet. Um, ah ja, nu wel. Hi, um, sorry, I didn't quite catch a big part of the discussion because the translation cut-out. Um, so I don't know what you guys already talked about, to be honest. I hope I'm not repeating anything. Um, so your first question was about the normalization of uh, Parai um, ideas. Is that correct? Yes. Okay. Um, I think I still quite a bit of what um, Hans said, and I would definitely agree with like that they have very like clever use of the media. That's been like their main tool, and um, I think I would what I would add to Hans's point is that also because there's been like a lot of like different crisis happening in the last few years like you would have of course now you have corona but before that you had like financial crisis and other like symptoms of capitalism that have really been um putting a lot of pressure on people so um when it comes to that since their living conditions and um and also because of the climate crisis have put like this intense confront people with the system uh with the failures of the system that they live in they often turn to right-wing ideas because um it's quite easy to convey crisis as um where, to convey a crisis as a place where you have easy ways out so basically if you're like okay i have um i'm i don't really have a proper living situation but probably immigrants have a better living situations than me And that's how like racist or right-wing ideas get perpetuated because the system is not really very well explained to people, or um, otherwise, or because it's very well, um, I would even say like hidden in, in the details. So um, yeah, people tend to to project their problems onto um, marginalized groups ja dankjewel ik wilde nu even gaan naar de vragen uit uh, de vraag uit de Q&A. ik zie dat er al best wel wat uh, is uh, binnengekomen en het zijn uh, voornamelijk vragen dat is heel goed dat laat denk ik zien uh, ja hoeveel vragen we over hebben uh, in eerste instantie de vraag uh, van ricarda ik vraag me af of ...die die vraag live kan stellen aan ons. Nou, ja, dan kan ik even kijken of... Uh... Kunnen jullie me horen? Ja. ja. Ah, supercool! Hey, thanks! En uh, ja, bedankt dat ik vraag mag stellen. Ja, een van de dingen die ik me al heel lang afvraag is waarom... Uh, ...de rechtse hoek zo tegen... Uh, ...tegen klimaatactivisme is en het klimaatprobleem zo ontkent, want... Naar mijn idee zijn zeg maar, de waardes die rechts heeft, zoals bijvoorbeeld het nationalisme en het geven voor je eigen, je eigen cultuur en je eigen staat, zijn heel erg in lijn met wat je zou moeten doen om het klimaatprobleem op te lossen. Namelijk minder globalisatie, meer lokale dingen. En naar mijn idee is het strijden voor zeg maar, je eigen leefomgeving heel erg iets wat zou kunnen passen bij een rechtse ideologie. Dus ik begrijp eigenlijk niet zo goed waar, waarom rechts uh, het klimaatprobleem ontkent. Dus ik vroeg me af of jullie daar uh, ideeën over hebben. Ja, ik kijk even naar uh, de mensen op de bank hier. Of iemand van jullie hier graag op uh, wil reageren. Ja, ik denk ook dat het uh, in brede zin ook te maken heeft met het karakter van de klimaatbeweging. Uh, het doel van klimaatrechtvaardigheid in internationale zin. Dat is natuurlijk iets wat heel bedreigend wordt gevonden, uh, gevoeld of als iets heel bedreigends wordt ervaren door nou ja, uh, extreemrechtse groeperingen die, die juist op voor staan dat ze hun eigen uh, volk willen uh, uh, beschermen tegen inmengen en, uh, inmenging van buitenaf. Dus ik denk juist dat, um, ik, ik denk op zich dat, dat er wel een goed punt zit bij Ricarda, uh, of Ricarda was je naam? Of, uh, ja, Ricarda. Dat er wel een goed punt zit in, in het feit dat, Um, het wel zou kunnen en dat het helemaal niet uitgesloten dat vroeg of laat die klimaatcrisis zo verhevigd wordt dat uh, extreem rechts uh, zich inderdaad zal afzetten of inderdaad zal zeggen dat er iets is als een klimaatcrisis, dat daar tegenop getreden moet worden, maar dat dat gedaan zal worden vanuit een soort uh, een, een, een nationaal, etnonationaal kader, waarbij dus uh, het doel van nou, de klimaatbeweging zoals wij die voorstaan van internationale klimaatrechtvaardigheid, waarbij juist het globale zuiden ook, uh, nou ja, wat nu het meeste lijden heeft onder een klimaatcrisis en juist door een radicale uh, herverdeling van uh, welvaart uit die situatie waarin ze nu zijn gestoord door uh, decennia, uh, honderden jaren aan uh, uitbuiting, kolonialisme, etc. Ik denk dat zeg maar, die vorm van klimaatrechtvaardigheid, of tenminste die, die vorm van klimaatbeleid, um, een hele andere vorm gaat aannemen bij extreem rechts. En dat, dat, er, dat er een situatie zou komen uh, in de nabije toekomst, waarbij niet meer is te ontkennen dat er iets is als een klimaatcrisis, of die nou is uh, zeg maar, aangedreven door mensen, dat nou, zou misschien nog een, een extreem rechtsgroep ontkennen, maar dat ze die zullen proberen te beslechten of op te lossen... binnen de kaders van de etnostaat. Dat dus betekent nog steeds... haat tegen vluchtelingen... haat tegen zwarte mensen, haat tegen iedereen... die niet behoort tot die etnostaat. Omdat dat dan wordt gezien als een... Nou ja, bijvoorbeeld een gevaar voor het... Uh, uh, uh, voor de eigen beperkte... Uh, levensmiddelen bijvoorbeeld. Uh, en ook dat dan theorieën over... Nou ja, uh, uh, uh, overbevolking weer wat meer... hun intrede zullen, do zullen doen. Maar... Ja, dus ik vind het een, uh, ja, een lastige vraag in principe. En ik denk dat daar dus ook in, in, in korte tijd een, een verandering in zou plaats kunnen vinden. En dat we daar ook als klimaatbeweging heel bewust van moeten zijn. Dus op het moment dat extreem rechts ineens zegt, ja, er is een klimaatcrisis. Dat we daar al echt meteen een, een heel serieuze kanttekening bij moeten plaatsen. Ik, ik denk dat, uh, dat we te hard vasthouden aan linkse en rechtse politiek of dat er uh, links of naar rechts wordt gekeken ook omdat uh, ricarda het enige, het, aan de ene kant wat je zegt het klopt maar ik denk dat er twee splitsingen zijn op rechts de ene is heel erg voor uh, innovatie en um, uh, ja een open winstmarkt en de andere is best wel conservatief en dat is ook de groep die racistische denkbeelden heeft maar ook de complottheorieën over uh, uh, ja de klimaatcrisis uh, en die lopen een beetje door elkaar uh, en ik denk hoe verder we in de tijd gaan hoe meer er ook mensen die we nu categoriseren als links uh, ja hoe meer dat zich met, met, met, zich, met, met elkaar gaat mengen uh, dus dat dat hele politieke spectrum van links naar rechts dat die ideeën uh, langzaam op de schop komen en dat het ...dreigend voelt. Uh, uh, kijk, ik denk dat de klimaatcrisis ook met zich meebrengt... ...dat we ons anders moeten gaan gedragen. En dat is juist een directe aanval op het traditionele gedrag. Dus met de autorijden of uh, alles kunnen kopen in de supermarkt. Dat is, dat is iets wat heel erg genormaliseerd is in deze tijd. Dus ik denk dat er ja, een paar lijnen door elkaar lopen. Ik kan ze nog niet helemaal super perfect voor je uitzetten. Uh, maar ik denk wel dat we langzaam gaan toebewegen naar andere vormen van, van politiek in de komende 150 jaar. Die niet meer zo georiënteerd zijn op linkse en rechtse politiek. Um, Oké, okay, ik hoorde dat Frida ook nog graag wilde reageren op de vraag van uh, Ricarda. Uh. Yes, so um, um, I I definitely agree with what has been said before. What I would like to add as well to your question, Ricarda, is uh, two things as well that if you um, if you think about the climate crisis and um, like the strategic argumentation of right wing people, basically, uh, or if you think about the climate crisis and itself, when it comes to um people who live in the global north like we will hold on to our privileges for quite a while like we won't be affected by the climate crisis for quite a bit so denying climate change and holding on to your privileges is actually quite a like str strategic strategically well thought out idea like in germany the climate deniers are just like um they because If you think about it further, um, if we want to effectively act against um, climate change, we're going to have to uh, share our resources. We're going to have to size down in a lot of ways, and we're going to have to share with other nations or like um, or like share our politics as movement, as you said, Caitlin. And um, the far right don't really want to do that. They want to hold on and they want to size it down in that way, and so by by just saying climate change doesn't exist they're basically just like reinstating all their privileges all over first of all i want to to say that and second of all in germany at least we have quite a few uh right-wing climate protectors No, oh, no or like more like eco fascists who really believe in like protecting the earth and and protecting um you know, national treasures and identities, so that's really something that we have to be careful about in the climate movement as well, because quite a few people tend to not really see the danger of the far right and really buy into these ideologies of of like, oh yeah, I'm connected to my country and I really need to defend it against um, um, exploitation. Ja, dankjewel. Great, yeah. Ik heb nog wel een uh, korte vervolgvraag uh, op wat uh, jij net zei, uh, Caitlin, voordat we weer naar vragen vanuit de zaal gaan. Mm -hmm. uh, want we hebben het dus over het, um, ja, eigenlijk de opkomst, normalisering uh, van extreem rechts en wat we daarmee moeten doen. En jij zei van oh, ik denk dat we naar een soort van andere politiek uh, spectrum zullen bewegen waarin die tegenstellingen anders zullen zijn. Of uh, ja, niet op zo'n manier uh, zoals we dat nu zien. Hmm. Ik vraag me zeg maar af, um, ja, persoonlijk denk ik van, oh, we zien juist eigenlijk een tegengestelde beweging waarin we eigenlijk gewoon extreme, veel meer extremere ideeën zien uh, die breder gedragen en meer genormaliseerd uh, zijn. Hmm. Um, dus ja, hoe je dat dus eigenlijk uh, ziet. Uh, nou, het haakt wel in op wat, wat Frida net aanhaalt. Um, dat, dat die hoe het hele het hele conservatieve rechts en het hele progressieve links hoe dat die, die verdeling die er, die er heel lang is geweest die, die, uh, of die verdeling die hele heldere beelden die er heel lang zijn geweest ik denk dat dat uh, langzaam aan het vervormen is zodat ze hetzelfde wat ze net aangaf gaf, je kunt mensen hebben die heel fascistisch kunnen zijn maar tegelijkertijd ook uh, wel voor die bescherming staan van, van, van, de, van de aarde of van de, van de natuur en van de directe omgeving, maar dat dan op een bepaalde manier afkaderen dat het uh, niet gaat over dat de common pool resources eer eerlijk verdeeld moeten worden en, ge en, en, en gelijk gebruikt moeten kunnen worden door alle mensen. Dus die ideeën die daaronder liggen of de motivatie om bepaalde dingen te doen, dat die... Uh, dat de uitkomst misschien wel hetzelfde is, dus we willen bijvoorbeeld allebei de aarde beschermen. Alleen de, de bron uit we dat doen of de motivatie vanuit waar we dat willen, uh, die kan wel aan de ene kant destructief zijn voor andere groepen of onderdrukkend zijn voor andere groepen. En aan de andere kant gaat het uit van een hele andere ideologie. Is dat een antwoord op je vraag? Uh, ja, ik denk het uh, wel. Ik weet niet of Hans hier nog een korte reactie op heeft. Nou. Het gaat hier dus hoofdzakelijk dus om het idee dat links, rechts in de toekomst dan zou komen te, voor, wat is het? Nou anders? ik denk wat Katelyn bedoelt, dat je dus mensen hebt die rechtse uh, denkbeelden hebben, maar die ja. zich wel dan identificeren met zoiets wat wij nu als een linksgedachte goed zien, ja. uh, zeg maar ja. Klimaat uh, opkomen voor het uh, klimaat. Ja, ik, ik, ik denk dat in de klimaatbeweging in Nederland in ieder geval zie ik dat um, als het gaat om ideeën over. Uh, over he, dat er zoiets zou zijn als overbewolking, als reden achter de klimaatcrisis. Dat dat best wel uh, uh, nadrukkelijk wordt getackeld in, uh, uh, ja, onder, onder klimaatactivisten en ook wel best wel nadrukkelijk wordt geconfronteerd. Want het zijn juist he, dat soort ideeën denk ik. Uh, die... Nou ja, die die ook juist um, nou ja, al, al 200, 300 jaar oud zijn en worden gebruikt om hele grote delen, voornamelijk dus niet de rijke West-Europese delen van de wereld, uh, in stand te houden terwijl we de mensen die nu al te maken hebben met... Uh, met, met de klimaatcrisis op basis van geboortecijfers willen laten, laten slachtofferen. En ik denk dat dat soort ideeën dus over nou ja, overbevolking en dat dat de reden zou moeten zijn van de klimaatcrisis, dat dat al best wel wordt uh, geconfronteerd. Dus uh, uh, het gevaar dat op een gegeven moment, uh, nou ja, mocht, het gevaar dat, dat, dat mensen zich, die zich nu zeggen in te, in te zetten voor het klimaat, uh, toch uiteindelijk zich achter fascistisch of gedachten gedachtegoed, uh, gaan scharen, nou ik, ik, ik geloof dat dat best wel nu al sterk wordt geconfronteerd dat dat de risico in ieder geval uh, nou ja, tot een minimum wordt beperkt. Dus ik, nou, ik, ik, ik weet het niet eerlijk gezegd of dat, uh, of dat nu zo erg geldt. Ik zie het nu gewoon in de klimaatbeweging in Nederland uh, niet zozeer die eco-fascistische ideeën dat die gangbaar zijn moet ik eerlijk zeggen. Dus gelukkig. Ja, gelukkig onder activisten in ieder geval niet. Misschien meer aan de marges. Uh, ja. Uh, ik wil er nu in ieder geval weer naar een volgende vraag. Dit keer van uh, Eddy. En of hij die vraag ook live uh, kan stellen. En dit is een vraag aan Frida. Dus misschien kan zij daarna direct uh, uh, ook uh, antwoord geven. Het lukt om Eddy live te krijgen. Het ja. Ja. is uh, niet Eddie, maar Janneke die de vraag stelt. Ja, <laughs> <laughs> <laughs> um, yeah, hi, from uh, from Maastricht. I'm uh, going to pose the question in uh, in English, so translation can uh, take uh, a little breath. <laughs> um, thanks for the interesting examples from Germany on how there are crossovers between anti-fascism and climate activists. I was wondering what you did to reach out to ordinary people in the area. Uh, we as anti-racist cli climate activists in Maastricht are discussing who were the, the hooligans on the Friedhof, and we saw them with our own eyes on the Friedhof. and I think we need more discussion on what exactly fascism is. And next to that, uh, as some of you already pointed out that uh, people tend to look to the extreme right nowadays for, for ideas and, and solutions, what can we do What type of slogans, for example, can we raise to let ordinary people understand that in fact we have common interests and not uh, that they they uh, rather not turn to the extreme right? Maybe we could say stuff about affordable housing, a free pu public transport. Um, I, was I was wondering if you have any examples or any ideas on this. Uh, thank you very much. Hi, um, this is a great question. Um, this is something that we are discussing in our political group a lot as well, and I can't really say to my disappointment that we have made like big progress in any of these matters, but um, I can talk about what I think, what we think could work out or what has worked out so far. So I'm gonna start off with this uh, coal mining region that I talked about that is quite dominated by like the right wing, um, by right wing parties, um, Lusatia. Um, so basically what has been happening since we first went there in 2016 is that we've been like doing a lot of like round, very basic um, just networking connections. So we would, Contact leftist um, leftist centers over there. Try to support them. Try to help, like because a lot of times these people need resources. They need money. They need um, just they need to feel supported. They need um, I don't know just, just different alternatives to start up um, to start up new um, leftist. Um, projects or stuff like that. So we've been supporting leftist centers and um, doing like door to door organizing, trying to talk to the workers because really what, at least when it comes to coal mining, um, that's really the thing. It's not really about us wanting to steal jobs or wanting to shut down the whole industry. What we are saying is that we are trying, that, um, that the industries are going to have to change And we need renewable energies, um, and we can't continue with coal. But um, so we, you need the you need the government really to deliver funds to those people who are going to get lost in the energy transition otherwise, if we don't do it now and if we don't do it wisely, basically. So that's what we've been doing: like door to door organizing, networking, and also. Um, what were you saying oh yeah um the other part of your question was how to reach like um what you call ordinary people basically and we've been discussing that a lot as well and what um at least in the discussions up and part of it really thought it would be important to focus on stuff that really touches everyone like at the moment for example work if you can install if you do If you build up connections to workers unions, stuff, stuff like that, that can really help, they're very powerful, or um, if you touch on issues that really you know hit these people in their everyday life, so maybe try to fight for a shorter working week, so they see that you are also fighting in their interests, and that's not just like the far right or anyone fighting in their interests, but it's also like the leftists, like being for them. Sorry, now I talked a lot. I hope it wasn't too confusing. Mm. Nee, dankjewel. Ik denk heel verduidelijkend en interessant om te horen hoe dat uh, in Duitsland uh, aangepakt wordt. Uh, ik ga nog even nog twee vragen uh, uit de chat doen voordat we weer doorgaan naar een volgende uh, Mentimeter. En als eerste instantie de vraag van uh, Paulien. Kijk of zij die ook... ...live kan stellen. Uh, ja, dat kan. <laughs> um, hoi. Hoi, wat, uh, wat leuk uh, dat, dat, dat het mag. Um, ik moet eerlijk gezegd even, even bedenken, want ik had er meerdere gesteld. Maar welke bedoel je? <laughs> uh, ik heb een vraag die staat... Uh, die je hebt het zo geschreven. Wat is volgens jullie het tegengif? Ja, precies. Dus um, als je denkt aan, aan oplossingen, hè? We, hebben, we zagen net wat mensen ermee uh, associëren met extreem rechts. Daar zag je bijvoorbeeld ook angst bij, maar ook, uh, ja, ook uh, discriminatie en fobie. En wat zien jullie als het tegens, tegengif? En dan zowel voor individuele meelopers als voor um, de media. Hoe, hoe zouden we daarmee om moeten gaan? Dankjewel. Ja, hebben, wil je hier iets Kijk. Nou, ik, ik denk wat, wat, wat heel belangrijk is, is dat... Um, nou ja, wat je een tijd hebt gehad bijvoorbeeld in de, in, in, bij verschillende klimaatgroepen... die deel uitmaken van die klimaatbeweging... was er soms een neiging om jezelf als uh, apolitiek voor te willen stellen... om zo nou ja, de deur op een kiertje te blijven houden voor... Iedereen, ongeacht politieke voorkeur. En dat kan er wel eens toe leiden, of dat kan ertoe leiden dat je soms minder geneigd bent om je bijvoorbeeld uit te spreken als beweging uh, tegen uh, racisme, uh, tegen uh, moorddadig grensbeleid van de EU. Nou, ik denk juist dat uh, de omgekeerde houding, namelijk daar wel heel duidelijk over zijn. En ook in het geval van extreem rechts, dat heel helder uh, analyseren en uh, het beestje bij de naam noemen in feite, dat dat heel belangrijk is en dat in dat proces ook gezocht moet worden naar andere be be bewegingen die zich uh, op andere strijdterreinen vooral bewegen, hè, de beweging uh, groepingen die strijden tegen islamofobie, maar ook vakbonden die strijden tegen uitbuiting op de werkvloer, omdat als je... En vanuit het perspectief gekeken van de klimaatbeweging, strijd voor klimaatrechtvaardigheid, dan strijd je dus voor een radicale herverdeling in internationaal opzicht van welvaart. Uh, dan strijd je voor een democratisering van uh, de manier waarop we, onze, ja, waarop we produceren en het vervolgens verdelen. En daarbij hoort dus ook dat, nee, dat kunnen we als klimaatgroepering alleen al niet, niet, niet teweeg brengen. Dat kan alleen maar als we solidariteit uh, smeden tussen verschillende groepen. En daarbij hoort onder andere dat we uh, racisme, extreemrechts, uh, principieel en, en zonder, zonder tegenhouden uh, uh, benoemen. Dus ik denk dat op die manier, uh, eigenlijk, en dat gaat natuurlijk, dat is niet iets gemakkelijks. Dat is niet om in één dag te doen, maar op die manier. Uh, uh, uh, uh, uh, een, een, een beweging opbouwen uh, bestaande uit verschillende groepen die nu nog soms een beetje op eilandjes, verschillende strijdterreinen aangaan, dat dat echt de weg vooruit is om uiteindelijk een, nou ja, een massale beweging te, te, te op te zetten die nou ja, mensen kan overhalen op basis van uh, een politiek vooruitzicht op een rechtvaardige wereld. En dat is veel, veel uh, aantrekkelijker dan een ideologie die uh, gebaseerd is op haat, complottheorieën en uiteindelijk... bruut geweld. Dus ik denk dat dat... Uh, dat dat een weg vooruit is. Het is natuurlijk een heel groot ver gezicht, maar... dat is wel denk ik hoe we moeten staan. Ja, heb jij hier nog... Uh, iets op aan te vullen of ideeën over hoe dat in de praktijk moeten doen? Ja, ik denk in de... praktijk blijft het ook gewoon je... Uh, de, ja, dat wat je, wat je kan, of uh, wat je vanuit je specialisme, vanuit je, uit je werk kan doen, uh, dat je dat inzet om de samenleving te decoloniseren. Dus dat gaat niet alleen over antiracisme, maar dat gaat ook over klimaat, dat gaat ook over homofobie, dat gaat over islamofobie, dat gaat over alle fobieën waar we nu in deze tijd mee geconfronteerd worden. Uh, en ja, als we een beestje bij de naam gaan noemen, is dat volgens mij de naam van het beestje. Decolonisatie. Uh, dat komt allemaal uit de buik van hetzelfde schip, geloof ik. Decolonisatie dus. Uh, er komen best wel veel hele goede vragen binnen uh, via de Q&A. En daarom hebben we besloten om al deze vragen uh, achteraf te delen via de mail. Zodat, we, zodat groepen hier zelf een discussie over aan kunnen gaan en hun ideeën erover uh, kunnen uitwisselen. Uh, en voor nu wil ik graag nog één uh, vraag uh, bespreken. Dat is de vraag van uh, Mariel. Ben jij nog uh, aanwezig thuis om de vraag live te stellen? <laughs> ja, welke vraag bedoel je? Ik had er uh, gebeld. Ja, je had een vraag gesteld over hoe we omgaan uh, met intimidatie. Ja, ik, ik uh, hoor uh, vooral de verhalen over het uh, Vrijthof en uh, andere... Voorbeelden van uh, nou ja, dat extreem rechts ook echt fysiek aanwezig is. Dus ik vroeg me af uh, wat de verschillende ja, mensen die hier zijn en, en de, de, de organisaties die ze vertegenwoordigen, hoe die uh, daarmee omgaan en hoe ze toch uh, positief blijven en blijven strijden voor het goede doel. Ja, goede vraag, denk ik. Ik denk. Uh, misschien eerst een uh, antwoord van Katelyn en daarna zou het misschien ook interessant zijn om van Frida te horen hoe ze dat uh, in Duitsland uh, doen. Ja, nou, ik, vanuit Kikker Zwarte Piet, uh, dankjewel voor je vraag, trouwens. Uh, vanuit Kikker Zwarte Piet hebben we veel met intimidatie vanuit rechts natuurlijk te maken. Uh, en het, het bizarre is dat we eerst heel veel met politiegeweld te maken hadden en op een gegeven moment moesten gaan vertrouwen op politie voor de bescherming ten opzichte van rechts, omdat het heel lastig is om je op een vreedzame manier te, wap ja, te wapenen of jezelf te beschermen ten opzichte van mensen die niet bang zijn om geweld te gebruiken. Uh, dus dat is een beetje het paradox waar we als kick-out Zwarte Piet uh, in zitten, uh, maar wel waar je uiteindelijk op uitkomt om toch autoriteiten daarbij te betrekken voor de bescherming. Maar daarnaast ook um, ja, het netwerk inzet om um, ja, een beter beeld te krijgen van oké, okay, wat is nou eigenlijk de dreiging die op ons afkomt en op welke momenten zijn we heel erg kwetsbaar. Um, zodat je ja, vooraf daar een beetje rekening mee kan houden. En hoe blijven we positief? <laughs> hoe blijven we het doen? Um, ja, omdat we ja, wat... Uh, uh, Hans net zei, ja, ja, ja toch, Ik ja. in de war met die vriend want Wat zei, altijd je, zei, je doet het omdat je hoopt op een betere toekomst en dat je kinderen dit gevecht niet hoeven te voeren. En dat zij iets anders uh, kunnen gaan doen of uh, wel voor hun talenten uh, worden, worden gezien en, en dat kunnen gaan inzetten. Dus dat houdt je, houd je scherp en dat, dat, dat zorgt ervoor van, uh, dat is geen, geen, geen waardig bestaan voor de kinderen van de toekomst. Dus, Daarom uh, blijven we doorgaan en, en we steunen elkaar daar heel erg in. Uh, waar we kunnen, uh, we hebben hele fijne, uh, hele fijne mensen in ons netwerk en, en we, ja, we proberen elkaar echt uh, ja, er doorheen te halen en soms is dat zwaar. En niet iedereen lukt dat ook. Uh, het zijn ook mensen die uitvallen. Dus het is niet, uh, ja, we zijn ook zeker wel niet fysiek in mensenlevens, maar wel... Ja, mensen verloren in de strijd aan uh, burn-outs of mentale toestanden die, uh, yeah, die heel verdrietig zijn. Dus het is niet alleen een mooi verhaal. Ja, gelukkig zijn er nog heel veel mensen die hartstikke strijdbaar zijn. Mm -hmm. uh, of ja, niet dat die mensen niet uh, meer strijdbaar zijn, maar die de strijd nog kunnen leveren. En uh, Frida, ik ben benieuwd naar, uh, ja, in Duitsland is er, zoals je net al zei, ja, een langere en misschien sterkere traditie van antifascisme uh, dan in Nederland. En hoe eigenlijk die traditie zich um, ja, ook vertaalt tot in de klimaatbeweging uh, en hoe jullie, ja, hoe jullie dat dus gebruiken om om te gaan uh, met die intimidatie. Um, well, first of all, I think it's really important to say that it's um, very moving to hear from you, Caitlin. And I don't think that since the German climate movement is also like a predominantly very white movement, I think we face different ways of intimidation in that way. And I would never want to compare that. Um, that I think that's very important to say for me. And second of all, um, we have dealt with attacks from the far right in different ways. Um, I think what we've adapted from the Antifa um, are, first of all, like just very plain strategies, as like, and the for example, all dressed up in the same white suits. So um, it's quite it's make makes it harder for. Um, for police or far-right people to like to differentiate us, so like if we wear like uniforms, it's not, uh, you, get, you get targeted less. Um, then also what's been really important is like this way of like researching right-wing um networks and finding out what they're doing, how they're connected and using that to really, as I, I think I said before, is to know who do we form coalitions with where are we work, working what are we working against where are we going where are we not going um so that's really i think that's been really important for us and also as indigland itself is in ways a result of the anti-fascist movement that has been around in germany since i think in the intensity since the 1980s and um Yeah, we've, I think a lot of the knowledge of organization and um, yeah, active active protests have really just gotten into the climate movement, so I think that's, that's what we've been doing in the very practical way, and also I think the main thing is also to just become bigger, if you're just like a bigger group, it's less, you're much less likely to um, be attacked or in that way. Um, so if you become a broader movement, you can defend yourself much better. So that's what we've been working on as well. We've been working on becoming broader and more diverse. For example, Endergeländer now has like a BIPOC uh, part that's really been very like, that's been introduced um, as a way of act, uh, as a, how do you call it? Um, as a part of our protest to really to, To show that, um, or uh, to, yeah, to, um, sorry, I lost my train of thought. <laughs> to implement, um, our just uh, networking directly into actions as well. Ja, heel erg uh, dankjewel. Uh, en zoals ik net al zei, gaan alle overige vragen, eh, uh, dus op de mail, en ik zie ook wel dat er. Uh, tussendoor ook heel veel van die vragen... Uh, ...deels uh, beantwoord worden. Uh, en om verder te gaan... Uh, ...met het... Uh, ...panel hebben we een volgende... ...mentimeter... Uh, ...voor alle aanwezigen. Uh, dus of die... ...weer online kunnen worden gezet. Uh, de eerste is... ...in hoeverre voel je... jezelf beperkt in je activisme... Door intimidatie en dan kun je met een schaal van 1 tot 5 aangeven hoe erg dat is waarbij 1 totaal niet en 5 uh, heel erg uh, is. Dus ik ben benieuwd wat, uh, ja, hoe activisten dit uh, ervaren uh, in de praktijk en wat dit, uh, ja, dit uh, met hun zelf uh, doet en wij zien hier nu op het scherm uh, volgens mij uh, het uh, gemiddelde en dus de twee pieken ja het is nog aan het veranderen in uh, zo ver de mensen uh, stemmen hij staat nu op 2,5 precies in het midden uh, hij zakt iets af hij zakt iets af, mensen zijn nog uh, aan het stemmen uh, je ziet dus wel het is nog een beetje aan het bewegen nou, nu stabiliseert hij volgens mij, dat mensen zich matig uh, beperkt voelen in hun uh, activisme uh, door de intimidatie, door ja, dit, deze vormen uh, van intimidatie. Uh, en hierna hadden we nog een volgende Mentimeter voor de zaal. Uh, waarin we eigenlijk vragen uh, ja, om mensen om langere gestreven bijdrage te doen uh, in deze Mentimeter. Uh, en de vraag is namelijk hoe stoppen we extreem rechts? Of die ook uh, kan worden aangezet. En dit is eigenlijk ook de belangrijkste conclusievraag uh, voor ons uh, panel, waarin we dus nu eigenlijk ja, de ideeën vragen die de mensen hierna hebben na ja, afloop van dit panel. Uh, ja, en wat jullie uh, ideeën hier nog over zijn. Dus ik ben benieuwd wat eruit gaat komen. Ik zie alleen nu een zwart scherm. Ik weet niet of het nou al gelukt is om hem aan te zetten. Hoe geïntimideerd ben jij in je activisme? Ik kan gelukkig 1 zeggen. Ja, of tenminste het gaat van 0 tot 5? Nee, van 1 tot 5. Uh, ja. Nee, ik kan dan 1 zeggen. Maar dat zou denk ik bij jou heel anders liggen. Uh, ja, ja. Ja, dat denk ik wel. <laughs> ja, wat zou jij hebben ingevuld als je dat. 4? Uh, Om, omdat we eigenlijk alleen maar vreedzaam kunnen demonstreren. Ja. Als het gaat over activisme, zeg maar. Ja, echt dingen die wetoverschrijdend zijn en dan met een tik op je vingers van afkomen. Uh. Dus dat gaat, als het gaat over inperken van je activisme. Maar ja. niet het geïntimideerd worden dat je stopt met je activisme. Dat ja, zijn ja. andere vragen. Ja, ik ben natuurlijk zelf ook uh, activist. Hmm. En wat ik zelf ervaar van, ja, als je in zo'n situatie bent waarbij je echt in een minderheid bent en te maken hebt met. Uh, ja hele heftige intimidatie dat je dan wel echt heel erg uh, gedemotiveerd voelt en en ook uh, ja wel echt zwaar beperkt in opzichte van een uh, situatie waarin je je sterker uh, voelt dus ik denk dat uh, voor mijzelf is dat ook best wel erg ja net als wat Frida net zei van het is echt belangrijk om te zorgen dat je groot bent dat je met veel bent om je veel minder beperkt uh, te voelen denk ik ja Geenst. Maar de beperking zit hem ook in de tijd die je kwijt bent in, in voorbereidingen voor bescherming. Of ja. achteraf door die intimidatie dat je gewoon wordt gestagneerd letterlijk in het werk wat je doet. Ja, klopt. Uh, dat speelt ook wel een grote rol dat ik het vier zeg. Ja, ja. ja, dat is, het, is een heel erg uh, goed punt. Nou De antwoorden zijn inmiddels hier ook uh, binnen. Ze zijn voor ons nogal klein, dus een beetje moeilijk om te lezen. Nou, ik krijg hier een uh, laptop uh, aangereikt. Uh, en ik zie hier een aantal antwoorden die ga ik eventjes uh, voorlezen. Uh, ik zie fysiek ruimte innemen, ons blijven uitspreken, spreken, hun aansprakelijk stellen voor hun gedrag, solidariteit binnen alle rechtvaardigheidsbeweging. Ik denk nooit volledig, altijd blijven uitspreken, massa creëren, solidariteit en samenwerking. Niet met ze in discussie gaan, samen een blok vormen, benoemen van wat ze doen en verder zoveel mogelijk negeren rechter brengen. Minder media aandacht voor extreemrechtse partijen. Geweldloze communicatie. Het moeilijke verhaal weten over te brengen. Een beter alternatief hebben. Een aantrekkelijker verhaal voor waar we naartoe willen... en direct dwars van extreemrechtse activiteit op allerlei manieren. Hashtag Black Lives Matter. Objectieve artikelen schrijven over bijvoorbeeld KOZP... waarin duidelijk is dat alleen... pro zwarte Piet demonstranten geweld gebruiken. Links moet brutaler worden. Niet. Ik denk dat er altijd een vorm van extreem rechts zal blijven bestaan. Uh, er zullen verschillen zijn waar extreem rechts van nu het in de toekomst eens zal zijn met het extreem rechts van nu, maar het extreem rechts van de toekomst zal botsen met extreem links. Kun je nog even een keer naar boven scholen, Want daar gaat het nog niet alles uh, binnen. Uh, hier staat nog links sterker maken, bouwen van een bredere tegenbeweging. Maar uiteindelijk ook door te breken met het kapitalisme. Um, door in ieder geval onderling solidair te zijn en mensen direct aan te spreken op hun gedrag. Nou, dit zijn dus de ideeën die we nu hebben uh, binnengekregen via de chat. Hoe stoppen we extreem rechts? Ik zag voornamelijk allemaal ideeën ja, gericht op solidariteit en uh, samen optrekken. Um, ja, dus nu als uh, afsluiter van uh, ja hoe stoppen we extreemrechts? Uh, ben ik als eerste benieuwd wel uh, naar Frida. Uh, hi, that's a big question. What's oh. <laughs> the answer now? <laughs> um, to to be perfectly honest um well i think that's there's been a lot of good answers i've already been said that i will not repeat now to like to build a bigger movement to um show solidarity to other groups that don't really have the exact same struggle as your own political group but to, like to build connections um but and also yes to work with like right-wing um people in a way but only to a certain extent and i think that's the thing you don't i don't think you have one definite answer for this i think we need a broad movement that does a lot of things um and but still to fight like the far right in its core is i think to fight capitalism as basic as it sounds because it's what triggers it's what fuels the climate crisis and right-wing extremism. It's what creates a like, very hostile environment between humans. So I think the cue the, the is not really to focus on right-wing people, but it's to focus on how can we change the system, how can we build up a better one, and um, build connections between more people. So we don't really need to um, focus on, I would say, the enemy, but instead on putting our, our energy into something more productive to have like this very like rational way with like this like utopic extra bit on top. Mm. So yeah, I don't really have a long answer to that. Dankjewel. Um, nou Hans, wat zijn jouw? Uh... Ja, volgens mij, al best wel een hele essentie. Uh, genoemd in het, in het bestrijden van extreemrechts. Uh, namelijk, uiteindelijk, hè, inderdaad, zoals ze al zei, dat klinkt eh, als iets heel groots, en dat is iets heel groot. Het, het, het uiteindelijk bestrijden van uh, het kapitalistische systeem. Want ik denk dat je extreemrechtse uh, bewegingsgroei, hè, het, het gemeengoed worden van extreemrechtse ideeën, kan zien als een soort van ja, meest brute een uh, vrede symptoom van een kapitalistisch systeem, vooral een kapitalistisch systeem, dat een verval is. Hè, wat echt te maken heeft met problemen die mensen in hun dagelijks leven ervaren. Zoals werkloosheid, uh, onzekere uh, huissituatie, uh, sociale zekerheden die wegvallen, uh, bezuinigingen in de zorg en het onderwijs. Dat zijn allemaal zaken ook waar wij als Brede Beweging een heel helder idee over moeten formuleren. En ook over dat kapitalistische systeem en een wereld waarin dat systeem verleden tijd is. Aangezien het, nou ja, het wordt gekenmerkt door uh, een extreem uh, vernietigende, he, uh, uitbuitende... Uh, uh, uh, werking die het heeft op uh, nou ja, de wereldwijde samenleving. Dus ik denk uh, dat inderdaad dat daar een kern in zit. Ik denk wel dat uh, extreemrechtse ideeën, dat je die wel, dus zoals ik ook al in het vorige antwoord zei, dat, dat, dat je die wel heel nauwkeurig moet analyseren en ook moet analyseren waar het vandaan komt. Uh, ook om tegelijkertijd weer te begrijpen waarom het zo belangrijk is uh, om dat kapitalistische systeem aan te, aan te pakken. En ook om, om die ideeën die eronder uh, uh, extreemrechts uh, uh, bestaan, hè, die complottheorieën om die uh, te ontmaskeren. En ook om tegelijkertijd, op het moment dat extreemrechts niet alleen maar in media of online actief is, maar ook op straat is, dat, dat je ook als brede tegenbeweging, uh, met de klimaatbeweging, met de antiracisten, met de uh, uh, uh, uh, mensen die zich tegen islamofobie en voor LHBTQI plus emancipatie sterk maken, dat je die ook confronteert. En dan zal je ook zien dat het masker van extreem rechts afvalt. Want, nou ja, ook zoals Kittling al af aangaf en ook al in de chat werd aangegeven. Als je ziet welke kant geweld gebruikt, dan is dat altijd de kant van extreem rechts. Altijd de kant van de pro-pieten. Uh, en daarom is het ook zo belangrijk om daar met brede bewegingen te staan. Om ze niet het zelfvertrouwen te geven van, uh, we hebben ervoor gezorgd dat uh, links zich niet langer op straat kan zien. Dus uh, ja, kapitalisme bij... Uiteindelijk is, is, is de wortel van nou ja, dit, dit, dit probleem van extreem rechtse opmars. En dat moeten we ook als uh, uh, nou ja, brede beweging confronteren. Nou, Caitlin. <lacht> nou, ik ga het helemaal oplossen nu. <lacht> <lacht> um, nou, wat, wat heel erg raakt aan dat wat fida, wat jij zegt, want is dat... Uh... We uh, vanuit het opbouwen van die beweging, uh, uh, de beweging vanuit Kikkel Zwarte Piet. Uh, nu door de jaren uh, wat deze zomer tot een piek is gekomen, een mandaat hebben gecreëerd waardoor we uh, eindelijk gesprekken kunnen gaan voeren met het publiek bestuur. Of Dat deden we al, maar eindelijk uh, dat er ook actie aan, aan verbonden kan worden binnen die instituten. Um, en ik... Wat ik denk dat het heel belangrijk is, is, en daar zijn we heel erg aan bezig, we zijn nu een manifest aan het schrijven. Waarbij we proberen die, die communities die, uh, misschien niet, zijn alle ideeën precies hetzelfde, maar we willen in ieder geval dezelfde uh, weg bewandelen, richting dezelfde kant op. En die te betrekken bij die processen, zodat je die, die, uh, die beweging ook intern mandaat geeft. Dus die, die, die interne uh, organisaties en sleutelfiguren ook mandaat geeft om vanuit die community te spreken. Uh, uh, en daarbij denk ik dat het een hele belangrijke is uh, om kunstenaars daarbij te betrekken. Omdat die uh, ons een toekomst kunnen laten zien die er nu nog niet is. En ons daar ook hoop in kunnen geven en in kunnen laten geloven. Uh, dus ja, ik denk dat er veel mensen geïnspireerd raken door muziek of door films of door fotografie of beelden of theater of uh, uh, kunst dat je in de straten ziet. Uh, er zijn zoveel vormen die je kunnen prikkelen tot iets anders dan dat waar je op dit moment bent. Uh, en ook je ideeën kunnen confronteren om uiteindelijk ergens anders naartoe te gaan. Dus ik denk dat kunstenaars daarin een hele belangrijke rol spelen. Dus bewe ja, movement van een bewegingsopbouw en... Uh, uh, ...academische schrijvers, die de kennisproductie zijn voor vaak voor die gevestigde orde die zichzelf wapent met die, uh, met die onderzoeken. Uh, dus daar moet, moet gewoon ruimte worden gemaakt uh, voor stemmen van, uh, van mensen die onderdrukt worden. Uh, als je structureel gewoon de helft van de wereldbevolking vrouwen, en structureel... Uh, een nog groter deel zwarte en breine mensen en, of mensen met een andere religieuze uh, ideologie achterstelt, dan ga je als samenleving niet vooruit kunnen komen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is uh, om daar ruimte voor te creëren in een theoretisch veld. Uh, en ook dus binnen de kunst en binnen de bewegingen en organisaties, uh, daarmee mandaat te geven om uiteindelijk die gevestigde orde intern te kunnen veranderen. Uh, dat is een idee. Ja, dank jullie wel uh, voor de bijdrage. Uh, en ook voor alle bijdrage in de chat en de vragen die zijn binnengekomen. Uh, die worden allemaal uh, op de mail gezet. Uh, de sprekers Hans, Frida en Caitlin uh, hebben ook allemaal van tevoren nog een... Uh, kijk, lees of luistertip uh, aangeleverd die we hierbij kunnen uh, toevoegen. Caitlin heeft zelfs een speciale afspeellijst uh, van allemaal muziek die haar inspireert... Uh, voor ons uh, samengesteld. Uh, dus ik hoop dat dat ons... Uh, ja, verder brengt uh, in onze strijdbaarheid... Uh, ja, tegen extreemrechts... voor een rechtvaardige uh, wereld. En volgende week hebben we weer... een nieuwe uh, december-sessie... Uh, de laatste... Uh, of een nieuwe... de laatste uh, december-sessie... December uh, over de verkiezingen... Uh, en hoe we als klimaatbeweging... Uh, naar deze periode kijken... hoe we ons, daar organise hoe we ons daarin... organiseren... Uh, en gebruiken... Uh, in onze strijd. Uh, dus ik hoop jullie daar allemaal... Uh, weer te zien. Uh, en voor nu als afsluiter... hebben we nog een bijdrage... van de Klimaatdichter. Dus een groot applaus voor de... sprekers en bedankt voor... al jullie aanwezigheid. wij het podium vrijmaken voor de dichter ja. de dichter <laughs> Het was de herfst van het systeem, en zo heet dat je nauwelijks nog gedichten schreef. Je kon alleen maar denken aan de instorting, die regels, morbide symptomen van die narratieve crisis. Liederen zijn het niet, maar wat wel? Je denkt aan, let oprecht de populaire vormen in zijn gebedenboek. gemeenplaatsen van nieuw bewustzijn vervuld. Dat hebben we nu ook nodig. Iets dat van mond op mond gaat. En daar rondzingt tot het wijzer wordt. En uiteindelijk die verwoestingen zichtbaar maakt. Ongelooflijk dat het schrijven over bomen in de jaren dertig. Onverschillig was. Wat voor tijden zijn het. Wanneer het praten over bomen haast een misdaad wordt. Zo lijkt het alsof je zwijgt over een gruwel die plaatsvindt. Nu is dat anders. Het bos dringt zich juist aan je op. Al die plots die verwikkeld zijn geraakt en eigenlijk niet meer ontward kunnen worden. Alles. En je denkt aan het fascisme van toen en aan het huidige planetaire fascisme. Je weet wel, er bestond nooit een verschil tussen. Er ontbrak altijd al een erkenning van dat koloniale alles wat in de onontgonnen plooien stak, soms overboord werd gegooid als last, het verlies schadeloos gesteld door de verzekering. Hier wil je tegenin gaan, anders verder vertellen. De overblijfselen zijn nu een beetje, een beetje bij elkaar geschraapt. Je moet wel geduld hebben, het kan niet anders dat etymologie soms onbetrouwbaar is. En als je dan weinig info vindt, vermoed je dat de kennis is verpletterd. Zo vergeten is sommige talen en herinnert zelfs niets meer aan de verachting. En zo verslagen voel je je bijna nooit. Je kunt eigenlijk niet verder. Tot je beseft dat ze misschien ook is geabsorbeerd. Er door de spijlen iets doorgelaten wordt. Je in de verbuigingen en stremmingen iets kunt horen uit die luwte dat anders is dan ook Waardoor intensiteiten kunnen oplichten. Waar je bij wilt horen. Al is het hoogstens iets van moeds. Om niet dat woord gemeenschap weer te gebruiken. Achter de ontdekking van meer land kan de verwijzing naar de taalkundige onmacht van de moderne mens worden verborgen. Terwijl wat zich geconcentreerd in de grammatica de nachtmerrie is van de bestaansoverheersing in de taalgevangenis. Daarom wordt Columbus geëerd en is de brigha vergeten, schrijft Ivan Illich, zonder te eren. Zo dus verder met je onderzoek naar de bevrijding die geen vogelvrij verklaring is bij het einde was je aanvankelijk begonnen je eerste plan was schrijven over het rimpelen van catastrofale effecten hoe ze door je heen golfden terwijl je verkrampte hand schreef over het verkrampte of eigenlijk dreef je masseerde de materie zonder echte verlichting te kennen wel de zoete geur van verbrand plastic die je helemaal overnam wat we nu zien is een voorproefje voor wanneer het te heet is en er geen schoon water is en de luchtkwaliteit niet goed genoeg om naar buiten te gaan was je en je dacht toen, het is al gaande altijd al geweest je begon dus maar in het midden schuimde de verslavende fiets af dompelde jezelf onder in het gesprek dat brokkelig bij je binnenkwam en meteen weer in de nervositeit om de gronden vrij toegankelijk werden, redden verpieten ze juist dus gingen velen zwerven en werden opgejaagd met wetten tegen de landloperij zelf trok ik verder van de eerste omheiningen naar de gevangenis toe want ik was geïnteresseerd geraakt in de organisatie van de cel niet om de basis te romantiseren maar omdat ik uit het weinige dat ik wist over politieke gevangenen iets afleidde over de mogelijkheid van herstel je kon een wereldbeschouwing construeren op grond zij zichzelf hadden aangeleerd in omstandigheden zo benak als deze ze werden bijvoorbeeld voor hun voedselzekerheid botanisten ze leerden de eetbare planten rondom hen kennen en kweken zo verzagen ze zichzelf ook van kennis die was verwaarloosd actief werd tegengewerkt zelfs wat niet wil zeggen dat ze het geweld dat hun was aangedaan konden uitwisselen integendeel er was niets anders dan gelijktijdigheid in het maken en verwoesten. Bekijk dus altijd hoe de situatie er van onderen uitziet, in plaats van bovenaf. Kijk goed hoe de daden zich verspreiden en doe niet. Zo bedremmeld jij, Marxist, zo van concepten verstoken, die wortelen je niet diep. Hier heb je een methode, wel een beetje voor Ger. Je treft haar niet zo gauw in een boek aan, maar ze werkt, door anders te doen. En zo begon in de cel een onderzoek. Ethnobotanie als overleven, wat nauwelijks verschilde van de onmiddellijke ervaring en geen leer voorstelde. eerder cultivatie, van een vlekkerige praxis, die de verschillende lapjes bijeen moet, Zonder vastgelegd stelsel, dat vormt zich ondergronds. Je bent immers goedend bezig. Ook aan nieuwe solidariteit merkte ik. Ons organiseren is cellulair. Het vraagt niet om formele bewegingen, hoorde ik. In flarden van de gesprekken die ik opving.